Je hebt al wat ervaring met Photoshop en je wilt dit naar het volgende niveau tillen. Wel, in deze tweedaagse opleiding gaan we dieper in op de voordelen van Smart Objects, de creatieve mogelijkheden van de Brush Tool en fotoontwikkeling met de Camera Raw plugin. We wagen ons ook even aan Animated GIFs en het opnemen van je eigen actions. Dit alles met voldoende oefentijd om de geleerde technieken in de vingers te krijgen. Hopelijk ben jij er ook bij.